Pasje is niet alleen maar om te betalen, maar ook om een gedicht aan te brengen. Ja, Dat moet ook wel, denk ik. Dit is dan de feestelijke opening van Parana poëzie. Althans, we hebben al een opening gehad, maar dit is zeg maar een verwezenlijking, de realisatie van het gedicht. Ja, snel aanbrengen zit er niet in, Het moet gewoon even genoemd. Dus dit is 48 keer 1 uur, zo lang zijn we hier ongeveer. Nog een paar uur te gaan, Ja. <laughs> zei zijn er een kracht een ja. Zo, een beetje bij die bolle. En zei jij was